Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. VMBO GT Aandrijkskunde examen 2019 tijdvak 1 vraag 24 en 25. In vraag 24 wordt aan jou gevraagd om deze bron te interpreteren. En vervolgens uh, te beoordelen of de twee uitspraken die worden gedaan over deze bron. Of die juist of onjuist zijn. Deze vraag, daarvoor is natuurlijk ook weer nodig dat je een bepaalde voorkennis hebt. Welke informatie heb je dus nodig? Nou, je zult in ieder geval moeten weten wat een wadi of wadi is. Vervolgens zul je ook moeten weten hoe een rivier door een landschap stroomt. Wat zou je moeten kunnen? De vaardigheid die je nodig hebt is dat je moet weten hoe je een kaart met een legenda kunt gebruiken om een gebied in beeld te brengen. Laten we eens gaan kijken naar vraag 24. Over bron 24 in vraag 24 worden een tweetal uitspraken gedaan. Namelijk de Dawazir staat een deel van het jaar droog, dit gebied. En de Dawazir mondt uit in de Rode Zee. Laten we eerst even gaan kijken wat de Dawazir precies is. De legenda zegt namelijk dat de Dawazir een wadi is. En een wadi is een rivier die niet het hele jaar door water bevat. Die bevat namelijk alleen maar water op het moment dat er neerslag valt. En in de Arabische wereld heb je veel gebieden waar niet of nauwelijks neerslag valt. En dat betekent dus dat daar ook veel wadis voorkomen. Dat zijn dus rivieren die een deel van het jaar droog staan. Dus uitspraak 1 is hartstikke juist. Inderdaad, de dawazier staat een deel van het jaar droog. Uitspraak 2, de dawazier mond uit in de Rode Zee. Daarvoor heb je de kennis van de waterkringloop nodig. Daarmee weet je namelijk... Hoe een rivier stroomt op aarde, namelijk van hoge gebieden naar lage gebieden. En als we dan gaan kijken naar deze kaart, dan staat in de legenda de betekenis van de kleuren. De donkergrijze kleuren, dat zijn de gebieden die hoog liggen. En de lichtgrijze gebieden, dat zijn de gebieden die laag liggen. Je weet dat de rivier stroomt van hoog naar laag. Dus de damazier begint in het hoge gebied aan de kust en stroomt langzaam naar lager gelegen gebieden in Saoedi-Arabië. Dus omdat de rivier altijd van hoog naar laag stroomt... is dat hier ook het geval en mondt die rivier dus niet uit in de Rode Zee. Nog simpeler zou je gewoon kunnen zeggen... dat die rivier helemaal niet in contact staat met de Rode Zee. Dit is namelijk de waterscheiding... die ervoor zorgt dat al het water wat hier valt... niet in de Rode Zee komt, maar afstroomt naar het binnenland van Saoedi-Arabië. Dus... Deze uitspraak is onjuist. Resume, uitspraak 1 juist, uitspraak 2 onjuist. Dan gaan we naar vraag 25. In bron 25 wordt gevraagd om een reden te geven waarom er in Egypte niet of nauwelijks water uit de aquifer wordt gehaald en in Saoedi-Arabië wel. Laten we eens op ons gemak kijken welke kennis je eerst nodig hebt om deze vraag te kunnen beantwoorden. Want als je namelijk naar de bron kijkt, dan staan daar een aantal begrippen en je ziet een aantal symbolen. Als eerste is het belangrijk dat je een aantal begrippen kent, zoals bijvoorbeeld een ontziltingsinstallatie, een stuwdam en dat je weet wat een aquifer is. Vervolgens moet je ook weten hoe gebieden in het Midden-Oosten aan water komen. Al deze zaken kun je waarschijnlijk vinden in je tekstboek, bij de begrippenlijst, bij de samenvatting en natuurlijk gewoon bij de paragrafen. Wat je ook zult moeten kunnen, is dat je moet weten hoe je een kaart met een legenda kunt gebruiken om een gebied in beeld te brengen. We zullen eens gaan kijken naar deze kaart en naar deze vraag. Dan zien we hier in de legenda de verklaring van de symbolen. We zien stuwdammen, dat zijn die driehoekjes. We zien bolletjes, dat zijn ontziltingsinstallaties, die staan langs de kust. We zien winning ondergronds water. Dat betekent dus, daar wordt water uit de grond gehaald, het water wordt getransporteerd en de donkergrijze kleur, dat is ondergronds water. Daar zit namelijk de aquifer. En de vraag is dan, geef nou eens vanuit bron 25 een reden waarom ze in Egypte niet of nauwelijks water uit de aquifer halen en in Saoedi-Arabië wel. Dit is Egypte en dit is Saoedi-Arabië. Wat je ziet in Egypte is dat daar meer stuwdammen voorkomen dan in Saoedi-Arabië. En dat komt omdat Egypte een hele belangrijke waterbron heeft aan de oppervlakte, namelijk de rivier de Nijl. Kijken we dan naar Saoedi-Arabië, daar is bijna geen oppervlaktewater. En het oppervlaktewater wat daar wel is, namelijk de Rode Zee, dat is zout. De vraag is nu, waarom haalt Egypte geen water uit de grond en in Saoedi-Arabië doen ze dat wel? Dat komt omdat dus Egypte kan beschikken over zoet oppervlaktewater in de vorm van de rivier de Nijl. En Saoedi-Arabië heeft dat niet. Die heeft geen oppervlaktewater of veel te weinig oppervlaktewater. Wat ze wel hebben is een grote aquifer. Die heeft Egypte overigens ook wel. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, en dat wordt ook goed gerekend, dat de onderwaterbronnen... In Egypte, te ver af liggen van de steden, want hier liggen de grote steden, Cairo, Alexandrië, Luxor, Aswan. En hier, in het dunbevolkte gebied, daar ligt de Aquifer. En dus je zou kunnen zeggen, Egypte kan water uit de Nijl gebruiken. Je zou ook kunnen zeggen, Egypte heeft al water in de grond, maar het ligt te ver van de bewoonde wereld af. Terwijl in saoedi arabië waar je de hoofdstad Riaat hebt liggen hier, dat ligt midden in de Aquifer. Maar je zou ook kunnen zeggen, Saoedi-Arabië gebruikt liever ondergronds water, omdat ze anders heel veel water moeten ontzilten. Nou staan hier wel veel ontziltingsinstallaties, maar het is goedkoper om water uit de grond te halen, dan water te ontzilten. Dus je zou hier drie antwoorden kunnen geven. Ik loop ze nog één keer door. 1. Egypte kan zoet oppervlaktewater gebruiken en Saoedi-Arabië niet. Dat zou een reden kunnen zijn waarom Egypte geen water uit de grond haalt. Een andere reden dat Egypte geen water uit de grond haalt is omdat de onderwaterbronnen te ver af liggen van de bewoonde wereld. En de derde reden waarom Egypte geen grondwater gebruikt of bijna niet en Saudi-Arabië wel, is omdat water uit de grond halen goedkoper is dan ontzilten. Zo kun je deze vraag dus beantwoorden met je voorkennis en met je vaardigheid om elkaar te kunnen lezen.